Hallo iedereen, ik ga jullie vandaag inspireren hoe je een exotisch, feestelijk taartje maakt. We maken het lekker gezellig, kaarsjes aan, lichtjes in de boom en uh, we gaan lekker dessertjes maken. We gaan beginnen met een bodem en daarvoor hebben we Bretonse zandkoekjes uh, nodig. Een zakje en gesmolten boter. De koekjes gaan we helemaal fijn kloppen en dan de boter eronder mengen. De koekjes gaan in een zakje. En nu mag je lekker al je frustratie aan 2020 in die koekjes even meppen. En je ziet, ik laat dat zakje open, want als je dat toedoet, dan ontploft dat. Hè. En dan liggen nu je koekjes in de keuken. Voilà, alles is mooi fijn. Een beetje een crumble, zo, hè. Dan mag de boter erbij. En ik heb graag een klein toetsje zout. Ik vind dat heerlijk. Gezouten koekjesbodem. Oh, daar mascarpone op. Oh, en daar exotisch fruit op. Oh. <lacht> Bubbelt schoon vlak. En nu schoon rond verdelen. En nu is het heel belangrijk goed aandrukken, zodat je weer een strakke bodem krijgt. Voilà, dat gaat niet in de oven, maar gewoon opstijven in de koelkast. Dan gaan we nu de mascarpone, dat we erop gaan uh, smeren, klaarmaken. En dat is simpelweg mascarpone met passieve ucht. Hola, De hubby in beeld. Het is echt feest, want Tine gaat er niet veel zien. Zo. Hola. hij zal zijn. Oké, voor de mascarpone die we er gaan op smeren, gaan we gewoon passiefrucht ondermengen. Dus dat gaat heel fris zijn, hè? Passievrucht, lekker, hè? En dan exotisch fruit, Fisalis. bijna eetbare cadeautjes, hè? En vroeger in hotelschool moesten we dat dan zo ronddraaien, Dan werd dat ergens opgelegd? Weet je dat nog? Oké, jaren 80, dan mag hij, maar ik ga het iets anders doen. En niet vergeten te nippen, hè. En dan nog alleen de banaantjes, die ga ik door midden snijden en een beetje citroensap oversprenkelen, zodat ze niet bruin worden. Lekker stacht. Oké, okay, deze is opgesteven. Voilà, dat gaat er dan onder. Dit gaat er nu in. Die gaan we mooi gelijk verdelen. Zodat het zeker overal loskomt. En dan voorzichtig. Klein stressmomentje. Goed, open klikken. Tadaa! Nu is het uh, helemaal zijn schoon gaan versieren. En dan boordevol visalis. Je mag hem feestelijk pimpen hoe je wil. Ik ga er gewoon nog een klein beetje eetbare sneeuw overstrooien. En die is af, feestelijk. En uh, exotisch. Het receptje staat op uh, delijzen.be. Kijk zeker volgende week, want dan maak ik een heerlijke gratin van pastinaak en gele curry met een stukje vis erbij. Een voorgerechtje misschien voor kerst. Bye!